Hier volgt de oefening over tabellen in de offline omgeving, dus Word of Writer. Om het mij gemakkelijk te maken, ga ik hier de titeltjes wegdoen, zodat ik eigenlijk de opgave kan zien in mijn opdracht. Dat maakt het ook gemakkelijker voor jullie. Dus ik doe dit weg en ga hier die tabel invoegen. De tabel is 3 in de opgave, staat er toch? De tabel is 3 kolommen en 5 rijen breed, dus ik ga dat ook zo doen. Tabel invoegen, 3 kolommen en 5 rijen. Zo. En daar staat mijn tabel. Ik moet die aanvullen met mijn gegevens, zelfs, hè? dus Jens, Veldje, mijn ouders en kinderen enzovoorts. Dus jij vult bij jezelf jouw gegevens in. Nu, ik ga dus veel nabouwen van wat hier staat. Hè? De linkerkant moet sowieso geslacht, ikzelf, broers enzovoorts. Dus als ik hier al schrijf geslacht, ikzelf, broers en zussen, en zo, vader en, en moeder. En hieronder oma's en opa's. Ik denk dat ik ook daar een ampersand teken gebruikt heb. Voilà. Je ziet dat de tekst niet hetzelfde is. Ik ben vergeten de tekst in Calibri en puntgrootte 10 te zetten. Dus de hele tekst moet eigenlijk sowieso in Calibri 12 staan. De hele tabel. Dus ik zet de, de tabel om in Calibri 12. Ik plaats de linkerkolom in puntgrootte 10 cursief en rechts uitgelijnd. Dus dit duid ik aan cursief rechts uitlijnen. Ik wil ook zorgen dat dat in hoofdletters geschreven is. dus opmaak tekst hoofdletters. Het enige wat ik kan veranderen is dat die S geen hoofdletter meer moet zijn. Hier. Zo. Om ze helemaal correct te maken. Goed. Dat is dat stukje. Vul de bovenste rij aan met man en vrouw. En dan jongen en meisje erbij. Dus hier komt man. En daaronder komt jongen. Zo. naar langs komt de vrouw. Met daaronder meisje. Zo. Dit moet ik gecentreerd op een zwarte achtergrond. Dus ik zet mijn tekst nu misschien in het wit. En zo. Ik ga die in het vet centreren. Dus Even kijken. Puntgrootte 11 moet dat zijn. Dus dat gaat naar 11. De achtergrond moet nog aangepast. Dus rechtermuisknop, tabel-eigenschappen. En de achtergrond van deze cel ga ik op de kleur zwart zetten. Oké. Okay. Voilà. Dat is die tekst. Die is ook al klaar. Eens dus even kijken. Voeg boven de eerste rij een nieuwe rij toe. Dus ik ga in die rij staan. Rechtermuisknop invoegen. Rij erboven. Maak, of voeg de drie cellen samen. Dus ofwel doe je dat met de rechtermuisknop. En dan kan je de cellen samenvoegen. Ofwel ga je de knoppen wel beneden gebruiken in Writer. Dus daar staat eigenlijk hetzelfde. Dus dit is cellen samenvoegen. Als je dat doet, gaat hij de cellen ook samenzetten. Daar moet het woord genealogie in staan. Dus ik sta op de juiste praat plaats, genealogie, zo, voilà, daar staat hij, maar, dat moet een hyperlink zijn, en dan ga je zien dat dat natuurlijk ook weer verandert. zo, dus als ik dit eventjes kopieer, ik ga er een hyperlink van maken, invoegen, en dan staat, ik uh, moet eventjes zoeken, hyperlink daar, zo, plakken, oké, okay. dan krijgt hij natuurlijk een andere opmaak, want het is een link, dus als ik die nu wil gaan aanpassen in verdana, vet, punt, grote, en, en het wit bijvoorbeeld, uh, dan ga je zien dat dat niet wil werken. Dus Verdana is op zich geen probleem. Verdana, dat lukt. De uh, puntgrootte was 14, als ik me niet vergis. Vet zal ook nog wel lukken. Dat cursus mag uit. Zo, en dat gecentreerd is ook geen probleem. Maar je ziet dat het wit niet werkt. Hè. Dat komt omdat het een link is. Dus het opmaakprofiel van links kunnen we gaan aanpassen. Dus als we naar Alinea en het opmaakprofiel eventjes willen gaan bewerken. Of je gaat er eventjes alle profielen bij halen. Hier, meer opmaakprofielen, dan krijg je dat aan de rechterkant gezien. Dit is een tekenopmaakprofiel, daar zie je het teken van internetkoppeling, dus hier kan je dat ook gaan aanpassen. Je ziet dat dat altijd blauw staat, dus ik ga die, die tekst eens op wit zetten, en het onderlijnen mag zeker weg. Zo, als ik nu druk op toepassen, ik zal het eventjes doen, toepassen, dan ga je zien dat dat al aangepast is. Wat had ik wel moeten doen, ik had die tabel, of deze eh, rij eigenlijk een lichtrode achtergrond moeten geven. Dus dat ga ik nog doen. Tabelleigenschappen bij de achtergrondkleur. Iets lichtrood. Oké, okay, voilà. daar staat mijn tekst. En als ik erop ga staan, dan zie je nog altijd dat het een snelkoppeling is. Goed, wat moet ik nog afwerken? Eens eventjes kijken. De opmaken hebben we gedaan. Zorg dat het woord geslacht verticaal in het midden wordt uitgeleid. En dat mag eigenlijk gebeuren voor de hele tabel. Dus je ziet dat dat nu van boven staat. En het moet eigenlijk mooi in het midden staan. Dus ik ga dat aanduiden rechtermuisknop. Tabeleigenschap. Het probleem een beetje met tabeleigenschappen is dat als ik nu iets ga aanpassen bij bijvoorbeeld het tekstverloop, kan het zijn dat mijn achtergrond hier weer wegspringt, omdat ik die voor de hele tabel tegelijk aandoet. Dus dan kan je de verticale uitleiding op gecentreerd zetten, zodat die verticaal in het midden staat, en zoals ik voorspeld had, dit stukje is aangepast. Dat ga je vaker hebben met tabellen. Dus ik ga de kleur eventjes terug op zwart zetten. Oké, okay, klaar. Goed. Nu moet ik die gegevens eigenlijk invullen. Ik zal me wat haasten. En ik zal wat dingen korter maken. Oei, zo. Hier langs ga ik mezelf zetten. En dan ga ik de twee opa's erbij zetten. En de twee oma's erbij en dan ben ik eigenlijk klaar. Hè. Dus dit mag ook nog allemaal gecentreerd staan. Dus dat zet ik eventjes in het midden. Mezelf moest ik nog aanduiden met een uh, groene achtergrond en wit geaccentueerd. Dus ik ga eerst bij de tabel eigenschappen die groene achtergrond... Mag. Ik zal eens eventjes doen wat dat, uh, wat dat in volgorde staat. Hè. Hier staat bijvoorbeeld eigenlijk nog bij stapje 6. Zorg dat tussen de kolommen een lichte stippellijn staat. Nu, je kunt alle randen wegdoen en daarna terug opbouwen. Op zich is het niet zo nodig, maar je gaat weer datzelfde effectje krijgen met die zwarte achtergrond. Dus als ik dit nu aanduid... En de rechtermuisknop tabel en ik ga bij de randen die instellen. Dus ik stel bijvoorbeeld de stijl op fijne streepjes in bijvoorbeeld. Ik ga ook zeggen dat dat niet zwart moet zijn, maar lichtgrijs. Je gaat het zien dat hij het hier al doet. Ik ga zeker ervoor zorgen dat hij alle lijntjes gedaan heeft zo. Nooit vergeten hier aan te duiden wat die randen gaan zijn. Je drukt op oké. OK. Je ziet dat die mooi aangepast zijn. Hè? Dat ziet er hetzelfde uit. Ik ben nog één keertje de kleur kwijt. Dus dat ga ik eigenlijk altijd als laatste stapje moeten doen. Zo, de kleur nog aanduiden. Ook mijn kleur nog even aanduiden. Hier rechtermuisknop. Tabel eigenschappen. En je drukt bij kleur ergens een lichtgroene kleur. Oké. Okay. Wat ik nog moest doen, was die accentuering aanduiden. Dus ik ga de accentuering op wit zetten. En eigenlijk gaan ze eventjes kijken. de markering is mijn oefening klaar. Je ziet dat het niet zo heel mooi uitgeleend is. Want alle kolommen zijn even breed. Dus wat ga ik aanpassen? Ik ga die eerste kolom wat smaller maken. Zo. En dan ga ik ervoor zorgen door deze twee te selecteren. Ga ik ervoor zorgen dat die gelijkmatig uitgelijnd wordt. Dus rechtermuisknop, grootte en dan kolommen gelijkmatig verdelen. Dan gaat die altijd mooi 50-50 eigenlijk tussen die twee stukjes. Dus dat is die oefening op tabellen. Veel succes!